Now I'm right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTL5, LSPD voor morgen. En vandaag ga ik kapot met de... Uh, met... Wat wil ik? Ik wil iets heel anders zeggen. Maar met... Of uh, in Noodhoof 1 in 2, uh, Duitse Pronto Simulator. Ja, ontzettend uh, KUT-spel eigenlijk. Maar goed, we gaan er toch wat van maken. Um, de video zal vooral bestaan uit gewoon nu, even intro, dan een melding. start ik op mijn opname weer als je melding komt. Als er dan weer een... Uh, als je melding voor de gedaan is, rijden we terug naar de kazerne. En dan wachten we op de nieuwe melding. En dan start ik weer een nieuwe opname. En zo door. Totdat we weer een leuke video uh, bij elkaar hebben. Uh, Noodroef speel ik niet zo vaak. Want ja, wat ik al zei. Het is niet echt het beste spel wat ik ken. Ze zijn natuurlijk wel bezig met Noodroef 1 in 2, 2 uh, Geloof ik dat die heet. En die... Uh, ja, die... Belooft wel wat, uh, wat wat mooi te worden en wat beter te worden, maar ja, uh, je weet het nooit uh, met, uh, uh, met de makers van blijkbaar Dus uh, ik zou zeggen tot zometeen bij de eerste melding en wat het gaat zijn. Ja, Dat is ook voor mij een verrassing. Ik neem uh, in ieder geval aan wat leuk vind, wat ik leuk vind. Dus uh, dan weet je dat alvast. Tot zo! ELV, 24 23 12, 1 RTV 1 Nou we gaan naar de eerste melding, oh we gaan er dus zo achteruit, ik moet even het stuur uitzetten uh, Een gebouw brand, prio 1 Of nee sorry geen gebouw brand, in ieder geval een OMS Maar mogelijk dus brand Zijn er al? Ja, zeker. Daadwerkelijk brand. Ja, die uit de ladder knallen vervolg op me. Oké, okay, dan gaan we meteen opstellen. Uh, weet ik veel hoge druk, lage druk, wat het allemaal is. Alleen toen moet ik hem dussen. Dan dussen. We gewoon alles open en we gaan eens wat uh, nuttigs doen. Wat moet ik doen? En okay, dan de kant. Er staat er al eentje binnen joh, die gei. Hoe kom je naar binnen? Hoe komt die gek naar binnen? Het is helemaal koekwijs geworden hier, zo'n ademlucht. Hoi, hey, hallo. Ben je naar binnen gekomen? Autoladder is opgesteld. En wie zit nou iets te doen? Ik wil ook iets doen. We zitten allemaal maar naar het kijken, maar we moeten gaan blussen. echt noodroef tot, tot en met of op den top of weet dat uh. als je die, die ene gast die uh, chauffeur de pomp niet gaan met die niet wel volle kracht open dat is ook niet gezond uh. ja, volle kracht open opa weet je wat ik doe hoppa volle kracht alles open begint te pompen uh. Als ik hem uitzet of aanzet, dan maak ik nog eens uit. Oh, iemand gaat bussen wil ik. Oh, waarom sta je nog binnen, joh? Gek. Die zijn helemaal gek geworden, die gekkjes, joh. Kijk, we gaan dus. Water, joh, check. Jij bent helemaal gek, jij moet afkoelen. Nou, dat heeft wel, uh, wel eens wat tien minuten geduurd of zo. Hallo? Lijst stellen ja. Zagen eens maar, bieten dank je. Ja. We moeten een status hè? Kleine brand, brandmeester. Ja, nou blussen. Oh nee, het fik nog. Kleine brand, brandmeester. Hallo. Stop dan met branden. Als ik zeg brandmeester moet je stoppen met fikken. Kleine brand, brandmeester, joe, we komen terug. Die kassa's hier, die vliegt er vaak aan de fikken. Drop dit op de grond, klikt dit los. Leg dat op de grond, klikt dit los. Zo. Oh, dan moet ik die weer losmaken? Oh. Ja dat is. Welke positie moet ik nu aan? Nou, dit is toch mooi. Ja. Dan moet ik dat ding op de grond. Dan moet ik hem oppakken om hem vervolgens weer op de grond te leggen. Ik heb ergens een positie waar ik niet weet waar het is. Dat zal gewoon betekenen dat ik tot ik weg moet. Ik moet een mand oppakken. Dit ding? Vast wel. Ja ja. Oh. Ja oh fout weer. De jongen. Go to roller gates. Dat is een betere. Weet je wat ik ga doen? Ik ga wel lekker zo op. Uh, even niks doen. En die gast los dat zelf maar op. tenminste wat hij doet ik weet namelijk echt niet wat ik doe nou, onze zooi is opgeruimd zeggen de ballen laat ze niet vallen wij zijn weg je moet waard wie heeft een taak die die niet is aan ons vervullen ik denk dat het van de TLF is dat ze niks zijn aan het doen. Ja. Nou, die moet al terug naar de kazerne zelfs. Dan is het de DLK die niks doet. Ja, kom terug. Oh, let op, Johan, dak. Boom. Kijk. Nu zijn we... aan het mee bezig. Dit ding leggen we terug. Dit ding doen we omlaag. Doe hem dan. Gaat niet. Dit doen we alles af. Oh, oh, oh. Het gaat helemaal fout dit. Nu mogen ze het zelf voor oplossen. Nou, de autolader is nog even bezig met opruimen, maar dan kunnen we in ieder geval daarna lekker terug naar de kazerne pak ook nog één melding en vind ik het echt wel goed geweest voor vandaag, voor een paar maanden met een Noodreview. Ik snap niet. Vinden jullie nou even eerlijk, vinden jullie het nou echt leuk? Want dan wil ik het best nog wel en misschien iets vaker doen, maar ik. ja ik snap het niet helemaal. Ja, dat was zo. Nou, dat is nu afwachten totdat of iedereen terugkomt of dat we weer normaal krijgen. Zo, tot zo. Achtung, brandschutz. LKW brand. Einsatz voor ELW. Een vrachtwagen brand, uiteraard ook. Rio 1. RTV 1. We laten ons voorgaan. So, perfect. Ik heb geen idee wat ik moet doen, dus uh, laat maar zitten. Ik ga wel afwachten. Kijk ja, als er nou de go to position staat, ja leuk en aardig, maar dan moet ik wel de position hebben zeg maar. En die had ik weer niet. We gaan met schuimblussen. Oh ja, gaan anders ze tegenaan staan. Ja, joh. Jongens het is veel te warm daar. bijgestaan het wordt een beetje zeg maar heel warm zie je dat? linksonder zonder kon jullie dat zien zit die pomp aan ik kan niet blussen dat ding Ik kan niet blussen. Hallo, komt niks uit. Doe eens aanzetten dan. Oh, nu kan hij blussen. Oh, je moet daadwerkelijk echt dat ding aanzetten hier. Ik wil blussen. Ik dacht, die pomp Maar ik zou of je nou open of dicht zet. Plus, plus, plus. meester of u zet het? ja nog wat nuttigs gedaan vandaag zo te zien zo. Dan kunnen we retour toerkezern nou, ik heb weer een uh, dik uur van mijn leven verspild aan noodroef nou <coughs> uh, nah, niet verspild maar eerder uh, wat het altijd is je moet natuurlijk wel de leuke melding krijgen nou die heb je niet altijd meteen dus dat, dat ja binnen een, ik heb echt een uur het spel open gehad of zo wachten op een leuke melding en dan steeds melding die je niet leuk vindt cancelen en dan weer er um, komt licht onder mijn auto vandaan dat wordt ook niet echt uh, weer een melding cancel dan we. ja snap je dus het heeft lang geduurd maar ja goed we hebben weer twee melding voor een uh, voor een video we gaan nu naar de kazerne maar ik ga je wel alvast bedankt voor het kijken ik hoop dat jullie het uh, leuker vonden dan ik maar goed uh, ik heb er wel wat, als jullie het leuk vinden, heb ik dat er wel voor over. Om dat weer eens, zo in, de, eens in de zoveel tijd te doen. Oh, iemand heeft natuurlijk zijn, uh, ik weet al die zakklap nog aan. Dat is het licht van het TS vandaan komt. Nou goed, dan zal ik hem allemaal maar even netjes in de kazerne parkeren. En dan... Uh is het goed geweest voor vandaag voor mij dan qua opnames dan hebben we weer, uh, dan heb ik weer twee video's kunnen opnemen met de motor en met noodroef wat de rest me gaat uh, de rest wat ik nog ga doen dat uh, moet ik maar even kijken maar dat zien jullie allemaal vanzelf binnenkort wel komen ja oh, dat gaat fout. Ja, nou, mooi genoeg. Tot daarbij houden. Top. Hey, bedankt. En tot de volgende video.